Hallo lieve kijkers, welkom op mijn YouTube kanaal Mijn Verhaal achter de selfies. Ik ben een aantal jaren geleden ben ik begonnen met het vloggen van mijn levenservaringen. Ik vind het nu op dit moment leuk om video's te maken met mijn eigen stem die ik inspreek van gedichten van anderen. Of quotes die ik zelf schrijf en, um, en daar een eigen video over maak. Dit gaat voornamelijk over narcistisch misbruik en de effecten daarvan. Mijn herstelperiode met therapie, mijn verleden, uit mijn jeugd. Dus eigenlijk alle nare ervaringen beschrijf ik of via een gedicht of via een quote. Veel kijkplezier. Vergeet niet je duimpjes te gebruiken en ook niet te abonneren. Tot de volgende keer.